2, Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe aflevering van De Kinderstem. Superleuk dat je er weer bij bent. Ik ben Lars. En ik ben Iman. En deze week hebben we heel erg veel nieuws en interviews. Wat gaan we allemaal doen deze week? Nou, uh, we hebben interviews met Hapta Moederhoop van de Partij van de Arbeid. En toen dacht ik, dit vind ik eigenlijk nog wel leuker dan het klokhuis presenteren. Okay. Met Carola Schouten van de ChristenUnie. Ah, oh, ik ben een beetje zenuwachtig. Okay. Met Kajsa Olongren. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dus ja. eigenlijk gaat zij over de verkiezingen. We zijn veilig. En ze gaan door. Ja. En Esther Ouwehand van de partij Voor de Dieren. En wij zeggen dat moet je veranderen, want anders krijg je heel veel ellende. En Echt? niet te vergeten hebben we ontzettend veel nieuws te bespreken. Heel veel nieuws. Mark Rutte, Geert Wilders, hoop gebeurt deze week. Je ziet overal alle lijsttrekkers komen. Hoe voelt dat voor jullie, dat jullie ze nu overal op televisie, in de krant, op de radio, je ziet ze overal en jullie hebben ze echt gezien en gesproken? Um, nou, het is best wel grappig, want ik heb dus een soort van, zeg maar, als ik uit mijn raam kijk soms, dan zie ik ineens Sigrid Kaag bijvoorbeeld ineens een poster hangen. En dan loop ik naar buiten en dan zie ik ineens een heel groot bord met alle partijen en dan denk ik wel van, wow, het gaat nu wel echt beginnen en dan word ik alleen maar zenuwachtig en dan heb ik alleen maar meer zin in. Maar dat jullie ze allemaal zelf dus gezien hebben oh, is is bijzonder. Nou, uh, heel mijn Instagram feed overstroomt met alle politieke partijen en steeds denk ik, hé, hey, die heb ik gesproken en ja, ja, die zijn wel wat grappigs. En dan zie ik ze weer tegen. zeggen. Denk hey, dat zei je, dat zeiden ze ook tegen ons? Dus dat is natuurlijk superleuk. Wat is jullie opgevallen deze week? Uh, nou, eigenlijk heel erg veel, waaronder uh, het laatste coronadebat. Dat zie je niet meer voor. Ja, eigenlijk kun je dat niet meer voorstellen. Maar het laatste coronadebat is geweest. Uh, heel veel verschillende verkiezingsdebatten nog, allemaal tussendoor. Uh, waaronder die van stemmen op een vrouw, waar alleen vrouwen te gast waren. En natuurlijk is dat ook superbelangrijk voor vrouwen in de politiek. Ja, vind je? Ja. Oké. Okay. Ga jij op een vrouw stemmen eigenlijk? Ik op een vrouw stemmen. Ik mag nog niet eens stemmen. Maar als ik het zou... Als ik het mocht stemmen, dan stem ik natuurlijk zeker op een vrouw. Heb jij al stemadvies aan je moeder gegeven? Ja. Ja? Gaat ze, ja, gaat ze daar ook naar luisteren of... Uh... Ja, nou we gaan heel erg in gesprek ook van, hé, hey, wat vinden we nou, belangrijke onderwerpen? Welke partij sluit hierbij aan? En kijken ook even naar de, de verschillende debatten. En dan gaan we ook met elkaar in gesprek van, hé, hey, wat vinden we nou van die lijsttrekker? En uh, zo zijn we eigenlijk samen tot de stem gekomen, eigenlijk. Oké, okay, en Lars, heb jij thuis stemadvies gegeven? Jazeker. Ik heb uh, wel duidelijk verteld wat ik ervan vind. En luisteren ze daar dan ook naar? Gaan ze ja, daar? Zeker. Ja? Ja, ja. Dus ze, gaan, ze ja. doen ook een beetje jouw stem. Ja. Mijn ouders luisteren helemaal naar je oproepje. Oh, nou dat is, dat is heel goed. Dat is, uh, nou ja, onze oproep eigenlijk, hè? Ja. Ja, Zullen we die oproep zullen we die nog even laten zien? Ja, dat is misschien ja. wel leuk. Oké, okay, gaan we laten zien. Wat een verdraaid goede vraag heb je. Nee, bent u het niet 100% nee. eens met de VVD? Nee, ik denk dat ik het met 80% over eens ben. Dat is racistisch. <laughs> nee, ik ben het tegenovergesteld. Dat is een hele goede vraag. Een hele slimme vraag. Nee, wij zijn niet tegen de homo's. Nee. Zeker niet. Ik vind het fantastisch als kinderen zich sowieso verdiepen in de politiek. Meneer Rutte, meneer Rutte. Is dat hem? Ja, dat is hij. Meneer Mevrouw Kaas, mevrouw Kaas. De kinderstem. Ja, bijna alle lijsttrekkers hebben we gesproken en de spanning stijgt. Volgende week is het zover. De verkiezingen. Maar helaas mogen kinderen niet stemmen. En daarom hebben we eigenlijk één belangrijk advies. Als al die kinderen nou een stemadvies mogen geven aan de grote mensen. Dan wel als alle grote mensen... Nou we stemadvies vragen aan de kinderen. Volgens ons gaat Nederland er dan nog mooier uitzien. Wat er nu gebeurt, het gaat ook heel erg om jullie. Dus laat van je horen. Uh, Lars, wat is jou nog meer opgevallen deze week? Ja, uh, Geert Wilders zou eigenlijk een interview hebben met Dat Was echt al heel lang gepland, maar op het laatste moment had hij het toch afgezegd. Een beetje een soort van, nou ja, ja, nee, niet soort van net als bij ons, want bij ons wilde hij gewoon Zou die uh, wilde hij in het begin al niet. Nee, maar wat vind je ervan dat, dat zo iemand dan op zo'n moment zegt, joh, ik doe niet meer mee? Dat is wel een beetje, beetje raar, vind ik. Want je maakt een afspraak en politici staan natuurlijk altijd al heel erg bekend omdat ze hun beloftes nakomen. Maar dit is dan wel een mooi voorbeeld van niet. Iman? Ja. Ja, ik denk ook wel gewoon wat we ook wel, wel eens terugzien in ons interview is dat we dan denken hey, moeten de politici het goede voorbeeld geven? Nou, wij tenminste ik heb wel een beetje het gevoel van ja, ze moeten er wel staan ook gewoon als mensen die ook wel gewoon hun afspraken nakomen. Dus dan denk ik wel weer van, hmm, natuurlijk kan het wel een keertje gebeuren, maar er moet er wel gewoon een goede redenering daarvoor zijn. Oké, okay. um, Mark Rutte die zei daar ook wat over tijdens het interview, hè Lars? Ja, klopt.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 Ja, klopt, uh, is wel bijzonder. Wow, die man. Ja, eigenlijk zoals Lars al zegt, best wel uh, opvallend zo, hoe die dat dan zo uitspreekt. En wat me dan ook nog wel opviel uit ons interview is dat het is van, nou, als het gaat om de standpunten zijn we er niet altijd met elkaar eens, maar we kunnen wel gewoon een bakje koffie met elkaar drinken. Toch gewoon ik wel nieuwsgierig hoe dat nu dan zit. Andere dingen nog, want jullie spraken inderdaad ook nog met de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren. En Koningsgelenst. Ja. En Koninkrijksrelaties. Koning Piep! Ja, eh, uh, <laughs> jullie spraken over de verkiezingen, komt ie. Ja. Kunnen de verkiezingen veilig doorgaan? Ja, weet je, uh, corona is niet weg, maar we hebben allemaal maatregelen getroffen. Oude mensen mogen briefstemmen, dus die hoeven niet naar het stembureau. We hebben ook op maandag en dinsdag de mogelijkheid om te stemmen. Normaal stemmen we altijd alleen maar op woensdag in Nederland. En alle stembureaus zijn helemaal coronaproof ingericht. Dus anderhalve meter, handen desinfecteren, een kuchscherm voor de mensen die stembureau lid zijn. Die de stempels in ontvangst nemen. Dus ze zijn veilig en ze gaan door. En vindt u dan dat uh, kinderen en jongeren eigenlijk stemadvies moeten geven aan hun ouders? Nou, ik zou het wel heel mooi vinden als kinderen en, ouders en uh, jongeren praten met hun ouders over de verkiezingen. Uh, en dat, ze ook, ja, dat, je, dat ik me afvraag wat is voor mijn kinderen eigenlijk heel erg belangrijk. En dat die kinderen ook bedenken van god, wat is voor de wat oudere mensen nou belangrijk. Dus dat is het denk ik wel. Maar ik denk niet dat je elkaar advies hoeft te geven, maar dat je vooral het gesprek erover moet voeren. Vindt u dat kinderen en jongeren ook mogen stemmen? Ja, je mag in Nederland stemmen vanaf je 18e. dus, uh, dus jongeren uh, mogen stemmen. En ik hoop ook dat ze het massaal gaan doen, dat is echt heel belangrijk. Want weet je, 10% van alle Nederlanders is een jongere. Dus je kunt 15 van die zetels hier in de Tweede Kamer bepalen als jongen. Nou, in Nederland mag je dus niet stemmen als je onder de 18 bent. Maar je kunt natuurlijk wel uh, meepraten, meedoen uh, en ja, dat is ook wat waard. Over de verkiezingen, er zijn toch een aantal mensen die nu zeggen, ook al is er afstand, we zitten toch met z'n allen in een ruimte. Die vinden het toch best wel spannend. Maar waarom mag niet eigenlijk iedereen dan per post stemmen? Nou, omdat als iedereen per post zou stemmen zou, en het zouden ongelooflijk veel mensen zijn, hè, meer dan 13 miljoen mensen in Nederland mogen stemmen. En bovendien, het is natuurlijk niet hetzelfde als dat je naar het stembureau gaat, in een uh, stemhokje, je, je stem uitbrengt, in je eentje, zonder dat iemand daar invloed op heeft. Als je thuis die briefstem invult, ja, daar kan iemand anders bij zijn. Je kan niet 100% het stemgeheim garanderen. Wat er nu gebeurt, het gaat ook heel erg om jullie. Dus laat van je horen. Volgens mij is het hoog tijd voor het eerste interview.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 Dat hok helemaal gaan uh, beschilderen. Uh -oh. Maar dat was van iemand, dus die oh. vond dat niet zo heel erg leuk toen we dat hadden gedaan. Dus nee. dat was niet zo'n heel goed ja. idee. En daar was mijn moeder ook heel boos over. Ja. Dus uh, yeah. ja, wil je een TikTok met ons maken? Een TikTok? De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we goed zijn voor het klimaat. Dat we zorgen dat kinderen niet in armoede leven en dat kinderen goed onderwijs hebben. <middels> Nou, applausje voor Koen en Noel. Goed gedaan, goed gedaan. Goed. Heel goed. En Carola Schouten, ook heel leuk. Zeker. Ja, superleuk. Ik vond het heel mooi hoe ze echt open stond voor de vragen. En gewoon echt meegedanst met een TikTok-dansje. Yeah! Wat, Wat dacht je ervan? Wat trouwens ook nog, het andere interview van Elisa en Amin is trouwens overgenomen door, door Geen Stijl. Okay. En die noemt jullie, dan wel de kinderen noemen ze strijders. Yeah. Ja, dus echt complimenten hoe goed jullie het doen en hoe vet jullie, uh, jullie de interviews doen. Dus complimentje daarvoor en ook nog meer nieuws, want we hebben natuurlijk ook het lespakket over, uh, over dingen. Dat gaat echt als een malle. Ja? We zijn echt al op honderden scholen. Honderden ik... scholen? Ja, en ik heb een hele lijst heb ik gekregen. Wow, wat met cool. Alle, uh, dus ja. Het is echt vet goed. Nog een keer een applausje. Woe! Woe! En ook een applausje voor de makers van het lespakket en voor lessenup. Ja, van Up, de vrienden. Nou, dat is wel weer even genoeg applausjes. Zullen ja. we het volgende interview gaan kijken? Ja, is goed. Van wie? Z zullen we dit keer naar Esther Ouwehand gaan van de partij van de vo voor de dieren. De partij voor Nijnen. de dieren. Oh, ik dit, nu was hij heel, heel dichtbij. Voor de dieren. Voor de dieren. Yes, laten voor. we gaan kijken. Daar komt ze.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 Deze verkiezingen, iedereen die ouder is dan 18 mag stemmen. Wij vinden eigenlijk dat het vanaf 16 zou moeten. Want de keuzes die de politiek maakt, die gaan natuurlijk ook over jullie toekomst. Ik vind dat je dat net zo zwaar moet wegen als wat er voor volwassenen op het spel staat. Mogen wij een TikTok met u opnemen? Ik heb dat nog nooit gedaan. Wat moet ik dan doen? De Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk dat we goed zorgen voor dieren, natuur en milieu zodat kinderen een toekomst hebben op deze prachtige aarde. Hey. Nou, weer applausje voor de dieren. Applausje voor de dieren. Ja, en niet alleen voor de dieren, ook voor Esther En ja, Zeker ook voor En voor Armin en Eliza. Nou, vooral dat wou ik zeggen, wou ik zeggen. Hebben jullie nog andere dingen? Of zullen we gelijk, gaan we gelijk door naar de PvdA? ik Ja, dat was wel een dingetje. Want we hebben geprobeerd natuurlijk om een afspraak te maken met de lijsttrekker. Ja, Lilian. Lilian Bloemen. Maar ja. die had een ja. beetje druk. Die had het te druk. Te druk? Om ons te woord te woorden staan. Maar dat vind ik dan wel raar. Want zij wordt niet heel vaak uitgenodigd voor debatten. Daar is dan toch niet groot genoeg voor. Dus Mark Rutte en? heeft tijd. Wopke Hoekstra heeft tijd. Allemaal. Klaverkaag. Ja. En wij zijn natuurlijk gewoon echt superleuk. Toch? Zou ik zeggen. Maar goed, uh, Liliane Ploemen kon niet. Toen hadden we wel een hele goede B-keus. Uh, namelijk de okay. Moe. En ja, maar toch, we interviewen allerlei strekkers. Ja. En dan, en dan uh, nou ja, dan als Liliane dan niet kan. de uh, Moe, uh, want die, die kennen jullie ook toch? Zeker, van het Klokhuis. Van het Klokhuis. En wat zijn, lijkt jullie leuker, in de politiek of het Klokhuis presenteren? Politiek, politiek, meteen, meteen. Ja, ik denk dat dat komt omdat het gewoon is zo van, daar kun je echt beslissingen maken en daar kun je je stem laten horen. Oké. Okay. En dat vind ik leuk. Ik ja. zag mijn maar Lars een twijfeltje. Een twijfel? Nee, nee. Politiek. Politiek! Ik zat te wachten. Ja. Nou, we hebben het ook aan de Hapteboe gevraagd. Oh, nou ik ben heel ja, erg vernieuwd. Ja. Heel eerlijk, soms mis ik het klokhuis ook wel een beetje, want het is wel heel leuk dat je op al die coole plekken komt. Lijla. Hoi, ik ben Koen en vandaag gaan we de leukste kandidaat van de PvdA interviewen. Hap de moe, hap de moe! Hier, tweede verdieping. Hoi, Hoi ik ben hap de Hoi. Hoi. Goed met jullie ook? Ja. Wat, ja. Leuk. wat leuk jullie te zien. Ik weet dat hij echt wil dat mensen hun dromen achtervolgen. Hij is ook best wel tegen discriminatie en racisme. Mm -hmm. en hij wil ook best wel de vluchtelingenstromen zo. Daar wil hij wat aan gaan doen. Ja, dat, dat, zijn dat is een punten. Van... punt. Dan. Ja, dat is gewoon een goede punten. We gaan u een paar vragen stellen. Dat is helemaal goed.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 Een make a house Applausje! Woehoe. Applausje ja, voor ja, Koen en Nurleila. Ja, ja, ja, ja. He, en nou ja, dit de laatste aflevering voor de verkiezingen. Ja. Het is bijna zover. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk zelf, ondanks dat ik niet mag stemmen en ook niet ergens in de politiek zit, ben ik best wel zenuwachtig. Omdat ik heel erg benieuwd ben van, hé, hey, wie ga ik nou de meeste stemmen? En hoe zit dan de volgende, de volgende, uh, hoe, hoe zit dan eigenlijk de volgende? Vier jaar eruit, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En ik heb er eigenlijk vooral heel erg veel zin in. Hey, en Lars, hoe voel jij je? Nou, ik, ik voel me eerlijk gezegd best wel zenuwachtig. Ik ben heel erg benieuwd, want ja, um, wij denken waarschijnlijk allemaal wel dingen van, ja, dat, dat, uh, die gaat veel stem halen, die gaat weinig stem halen, de peilingen. Maar ja, er zijn ook verkiezingen geweest dat de peilingen er echt heel erg naast zaten. Het worden spannende verkiezingen, we gaan heel het spannend. bijhouden. Ja. En volgende week weten we de uitslag. Ja. ja. Oké okay, dan. Heel erg dank weer voor uh, deze week. Ja, jij ook bedankt jij ook en bedankt? achter de schermen ook super bedankt. En uh, tot volgende week. Luisteraars ook. ook bedankt. Doeg. Ja, luister het ook bedankt. en de kijkers ook. Ja, toe. en Koen en Nur en Amina en Eliza. Zeker ook en Laila. Like Allemaal it. bedankt. Nog een applaus voor. Ja, jaar. Oké, doei doei. Doei.